Het gaat de tijd snel en hij lijkt wel steeds sneller te gaan. Nog maar in 2009 presenteerden wij aan u ons nieuwe pand in Utrecht aan de Meijenwetering. En nu 2018 is hij alweer toe aan een makeover, Een revers zoals de Fransen zeggen. En dat gaat gebeuren. De buitenkant is al klaar. Een mooie donkerblauwe Peugeot kleur. Maar nu de binnenkant. Op 27 augustus gaan we daarmee beginnen. En uh, ja, dat zal u misschien wat overlast geven als u komt, ons bedrijf verzoekt. Dat spijt ons enorm en wij zullen het ons tot het minimum beperken. Maar wij gaan bouwen aan een mooi, chic, voor u comfortabel en duurzaam land. U bent van harte welkom.